De tweede Kamer met de app Debat Direct. Bekijk de debatten live op je smartphone, tablet of computer. Wie zit waar in de zaal en wat staat er vandaag op de agenda? Je ziet wie er aan het woord is en wie voor of tegen hebben gestemd. En als je even weg moet, druk je gewoon op pauze en kijk je later verder. De app is nu verkrijgbaar. Download hem gratis.